Veel geld verdienen met een klein kanaal kan dat, of moet je eerst naamse bekendheid krijgen. Oftewel moet je een groot kanaal hebben met heel veel video's en nog meer abonnees om heel goed te verdienen. Nou, mijn klanten die hebben geen uh, groot kanaal, ik ook niet zoals je kunt zien, uh, maar toch krijgen we hele goede klanten en we krijgen automatisch gesprekken in onze agenda met potentiële klanten die serieus geïnteresseerd zijn in onze diensten. Dus in deze video ga ik je wat ideeën geven hoe je veel geld kunt verdienen met een klein kanaal. Als je heel goed bent in je vak en je bent al jaren bezig om je klanten op de allerbeste manier... Te helpen dan wil je daar natuurlijk ook om bekend komen te staan en je wil nieuwe klanten aantrekken die ja op zoek zijn naar het beste van het beste en die jou ook zien als de top van de markt en misschien denk je nu ja dan moet ik er dus voor zorgen dat klanten weten dat ik besta want anders kunnen ze niet bij me kopen dus het eerste wat ik moet doen is mijn bekendheid enorm vergroten nou, dat is um, iets wat ik uh, heel vaak hoor van ondernemers, maar het is eigenlijk, um, ja, je hoeft helemaal niet meer bekendheid op te bouwen voordat je meer kunt verkopen. He, als je wil dat een bedrijf uh, of iemand klant bij jou wordt, dan moet hij of zij natuurlijk wel weten uh, dat jij er bent en hij moet weten welk probleem je oplost, uh, wat jou uniek maakt... Uh, welke resultaten mogelijk zijn en wat andere klanten over jou zeggen. Maar je hoeft daarvoor echt uh, geen enorm kanaal te hebben met 50 video's erop. He, dat zou betekenen dat je steeds maar weer uh, nieuwe content moet maken. En dat vraagt gewoon ontzettend veel tijd om, om goede content te maken. Hè? En dat je dan uh, elke week of misschien wel elke dag iets moet posten op social media om uh, gezien te worden. Nou, dat kun je natuurlijk allemaal doen als je dat graag wil. Uh, maar volgens mij is dat uh, niet wat je wil en heb je daar ook helemaal geen tijd voor. En word je er ook uh, ja, ongelukkig van om die druk te voelen van steeds maar weer iets nieuws uh, te moeten creëren of iets nieuws te bedenken. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb niet altijd uh, inspiratie om iets nieuws te creëren. Uh, en ik heb ook niet zo de behoefte om uh, heel veel tijd op social media door te brengen. Ik wil gewoon met mijn werk bezig zijn en mijn klanten heel goed helpen. En nou goed, inmiddels heb ik ontdekt dat het ook helemaal niet hoeft. Er zijn eigenlijk maar een paar dingen voor nodig om met één video heel goed te verdienen. En het vraagt heel weinig van je tijd om dat te maken. En je hoeft dus niet meer marketing te doen, maar eigenlijk juist minder. En de sleutel daarbij is om uh, je marketing veel eenvoudiger te maken. En het eerste wat je nodig hebt is natuurlijk video, hè? want dat werkt gewoon overal waar jouw klanten zitten. Of ze nu op LinkedIn of op Facebook zitten of zelf zoeken op Google. Uh, overal waar jouw klanten zitten, daar krijgen video's uh, voorrang en worden video's bekeken. En jouw klanten willen video's zien, uh, hè? net zoals jij video's wil zien. Want video geeft heel veel vertrouwen en uit onderzoek blijkt ook dat het aantal bedrijven dat video als marketingmiddel inzet echt met de dag groeit. En dat is natuurlijk met een goede reden. En als je video goed inzet, dan is het gewoon een geweldige manier om je impact te vergroten, om gezien te worden en gehoord te worden. En om mensen aan te trekken die helemaal bij je passen, die echt een klik met jou voelen. Uh, je hebt natuurlijk wel de juiste strategie nodig, als je goed wil verkopen natuurlijk. En uh, dan gaat het helemaal om het geven van hele goede informatie, waarmee jouw ideale klant echt uh, heel erg geholpen is. En jouw klant heeft het waarschijnlijk heel erg druk en helemaal geen tijd om uh, zelf een oplossing voor zijn probleem te zoeken. En je helpt hem gewoon enorm als je zelf dus iets geeft, nieuwe informatie of nieuwe ideeën. Een business case, gewoon iets waar hij heel erg mee geholpen is. En dan ga je je video heel gericht verspreiden. En dat kun je natuurlijk zelf doen. Uh, of je kunt je netwerk ervoor inzetten om je video uh, bij iemand onder de aandacht te brengen. Uh, of je zet social media daarvoor in. Uh, en dan werkt het echt helemaal op de automatische piloot. En dan heb je daar geen omkijken naar... Uh, en daarmee kom je dan in gesprek met klanten die jouw uh, video hebben gezien. En ze zijn al helemaal verkocht op jou en op jouw ideeën. En uh, ja, ze kunnen dan in één of twee gesprekken klant worden. En als je dit slim opzet, dan uh, krijg je dus continu gesprekken in je agenda. En waarschijnlijk is jouw situatie zo dat je al heel goed verdient met één nieuwe klant. Uh, omdat je een high-end dienst hebt waar je een hoge prijs voor vraagt. Dus Bedenk eens voor jezelf, hoe zou het zijn als je het aantal nieuwe klanten dat je krijgt zou verdubbelen. En dan kun je dus heel goed verdienen. Zelfs met een klein kanaal, zelfs met één video. Dus dat is heel interessant om je high-end aanbod heel goed te gaan marketen. En marketing doe je natuurlijk alleen voor je allerbeste product. En niet voor een goedkoop product. Ter vergelijking, Apple gaat ook niet een enorme campagne opzetten voor hun uh, verloopstekkertjes, Dat is niet interessant, omdat je dan heel veel volume moet draaien uh, om eraan te verdienen en je marketingbudget er ook uit te halen. En ze doen wel grote campagnes voor nieuwe MacBooks en iPhones. En uh, daar willen ze natuurlijk ook om gezien worden, he, om kwaliteitsproducten, om hoge kwaliteit. Um, dus je, je gaat um, hele goede marketing doen, videomarketing voor je allerbeste product of dienst, en dan kun je het heel goed gaan verkopen. En ik denk dat het voor jou ook zo is dat als je eenmaal aan tafel zit bij een potentiële klant, uh, dat je hem ook wel kunt binnenhalen. Uh, en als je dat ook graag wil, zoek er dan professionele begeleiding bij. En als je denkt, nou ik, ik ga het zelf uh, allemaal doen, dan uh, denk ik dat je uiteindelijk toch erop gaat vastlopen, omdat het gewoon heel moeilijk is om het alleen te doen. En voordat je het weet, ben je weer een jaar verder en is er niks veranderd. En gaat het toch allemaal niet gebeuren. En dat is niet wat ik voor je wil. Je hebt gewoon iemand nodig die je aan de hand meeneemt. Die je accountable houdt. En die jou ook leert hoe je dit slim aanpakt. Hoe je marketing doet die over jaren nog steeds werkt. En als je denkt: Noor, help me hierbij. Je bent heel erg welkom om hierover met mij in gesprek te gaan. En dan krijg je ideeën hoe dit uh, voor jouw bedrijf kan werken. En voor jouw grotere plan dat je voor ogen hebt. Maar mijn advies is in ieder geval om uh, alleen nog maar te investeren in marketing voor je, voor je high-end aanbod. En die echt de juiste mensen aanspreekt. En die ervoor zorgt dat je ja, direct gesprekken in je agenda krijgt. En dat kan met video en natuurlijk een goede strategie. En als je het leuk vindt om er meer over te leren... Dan heb ik daar ook een uh, gratis training over. En uh, de link vind je onder deze video. Nou, Dank je wel voor je aandacht en uh, ik spreek je heel graag.